Welkom allemaal bij de kinderuniversiteit van Tilburg University. Het is leuk dat jullie er zijn. En natuurlijk ook welkom aan onze robots. Ik vond het leuk en heel leerzaam. Het ging over robots. Over robots omdat wat ze allemaal kunnen. Robots, kunstmatige intelligentie. In de toekomst gaan jullie daar heel veel mee te maken krijgen. Ik wilde ook heel veel dingen die ik nog niet wist. Niet alleen maar luisteren, luisteren, luisteren. Ook gewoon leuk kijken. Robots worden steeds slimmer. Hé, hey, een chatbot, even kijken. Ja, ik wil eigenlijk naar een plek waar het lekker zonnig is. Ik begrijp je niet. I love pineapple smoothie. Dus robots helpen bij het leren van bijvoorbeeld Engelse woordjes. En sociale chatbots nou, chatbots waar je over alles kan praten. Maar ik heb een beetje zo'n raar gevoel, in mijn buik zo. Misschien is dat wel verliefdheid wat je voelt. Ik weet het niet, ik kan het niet voelen. Je moet natuurlijk wel opletten dat het ten alle tijden duidelijk is dat je met een chatbot praat. Het allerleukste vond ik de dansers. Ik mocht op een gegeven moment ook vragen stellen. Heeft een robot een persoonlijkheid? Waar zou je zo'n robot kunnen kopen? <laughs> We hebben nog gezien hoe het boek werd uitgereikt. Roosbot is een boek en het gaat over een meisje, Roos. En Roos die denkt dat robots misschien de wereld beter kunnen maken. Ik vond het leuk en interessant. Heel leuk. Super leuk. Echt heel leuk. Ik denk wel een van de beste dingen in mijn leven.